Hallo ChatGPT, mag ik je een aantal vragen stellen? Ja, natuurlijk. Ik ben er om te helpen. Wat wil je weten? Wat zijn de grote onderzoeksuitdagingen op het gebied van AI in het onderwijs voor de komende jaren? Er zijn verschillende grote onderzoeksuitdagingen op het gebied van AI in het onderwijs voor de komende jaren. Een van de belangrijkste uitdagingen is het ontwikkelen van manieren om AI te gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van AI-systemen die leerkrachten kunnen helpen bij het individualiseren van lesmateriaal voor hun leerlingen, of door het ontwikkelen van AI-systemen die leerlingen kunnen helpen bij het leren van nieuwe vaardigheden en concepten. Kun je een aantal specifieke voorbeelden noemen van zaken die onderzocht moeten worden? Er zijn een aantal specifieke onderwerpen die onderzocht moeten worden op het gebied van AI in het onderwijs. Een van de belangrijkste is het onderzoek naar hoe AI-systemen gebruikt kunnen worden om de leerkracht te ondersteunen bij het individualiseren van lesmateriaal voor leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van AI-systemen die leerkrachten kunnen helpen om lesmateriaal te selecteren en te organiseren op basis van de individuele behoeften en vaardigheden van de leerlingen. Maken AI-systemen wel eens fouten? AI-systemen kunnen net als mensen fouten maken. Dit komt omdat AI-systemen gebaseerd zijn op algoritmen en modellen die ontwikkeld zijn door mensen en dus onderhevig zijn aan menselijke fouten en beperkingen. Bovendien kunnen AI-systemen ook fouten maken als gevolg van onvolledige of onjuiste inputgegevens of als gevolg van veranderende omstandigheden waarvoor het AI-systeem niet specifiek is getraind. Daarom is het belangrijk om AI-systemen te blijven ontwikkelen en verbeteren om zo hun nauwkeurigheid ...en betrouwbaarheid te verhogen. Vind je niet dat AI-systemen vanwege hun foutgevoeligheid eigenlijk geen plek hebben in het onderwijs? Ik denk niet dat het juist is om te zeggen dat AI-systemen geen plek hebben in het onderwijs vanwege hun foutgevoeligheid. Hoewel AI-systemen inderdaad fouten kunnen maken... ...kan AI ook een waardevolle rol spelen in het onderwijs door leerkrachten te ondersteunen en leerlingen te helpen bij het leren. Bovendien is het belangrijk om te onthouden dat AI-systemen niet bedoeld zijn om de rol van leerkrachten over te nemen, maar om hen te ondersteunen en te versterken. Als AI op de juiste manier wordt gebruikt, kan het dus een waardevolle aanvulling zijn op het onderwijs. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat docenten leren hoe ze deze afwegingen over het gebruik van AI in het onderwijs zelf ook kunnen maken? Er zijn verschillende manieren waarop we kunnen zorgen dat docenten leren hoe ze afwegingen over het gebruik van AI in het onderwijs kunnen maken. Een van de belangrijkste manieren is door te investeren in opleiding en training voor docenten op dit gebied. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van professionele ontwikkelingscursussen, waarin docenten leren over de verschillende manieren waarop AI gebruikt kan worden in het onderwijs en hoe ze AI-systemen kunnen inzetten om hun eigen onderwijspraktijk te verbeteren. Bovendien kan het ook nuttig zijn om docenten te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om effectief met AI-systemen te werken, zoals het analyseren van data en het implementeren van AI-oplossingen. Wat vinden leerlingen van de inzet van AI-systemen in het onderwijs? Er is geen algemeen antwoord op de vraag wat leerlingen van de inzet van AI-systemen in het onderwijs vinden, omdat dit sterk afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de leerlingen, hun specifieke ervaringen met AI en de manier waarop AI wordt gebruikt in hun onderwijssituatie. In het algemeen is het echter waarschijnlijk dat leerlingen positief zullen reageren op AI-systemen die hen helpen bij het leren en die hun onderwijservaring verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door AI-systemen te gebruiken om leerlingen te helpen bij het begrijpen van moeilijke concepten of door AI-systemen te gebruiken om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. Kun je een aantal specifieke voorbeelden noemen van hoe AI nu al het onderwijs ondersteunt? Er zijn verschillende manieren waarop AI het onderwijs nu al ondersteunt. Een van de belangrijkste manieren is door het gebruik van AI-systemen om leerlingen te helpen bij het leren van nieuwe vaardigheden en concepten. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van AI-gebaseerde leerprogramma's die leerlingen kunnen helpen bij het leren van taalvaardigheden, wiskunde of andere schoolvakken. AI-systemen kunnen ook worden gebruikt om leerlingen te helpen bij het verbeteren van hun leerprestaties door hen te helpen bij het identificeren van specifieke leerbehoeften en door het aanbieden van persoonlijke feedback en aanbevelingen. Bovendien kan AI ook worden gebruikt om leerkrachten te ondersteunen bij het individualiseren van lesmateriaal voor leerlingen en om leerkrachten te helpen bij het beheren en organiseren van hun onderwijspraktijk. Denk je dat AI ooit in staat zal zijn om echte creativiteit te vertonen? Of is dat voorbehouden aan mensen? Er is geen eenduidig antwoord op de vraag of AI ooit in staat zal zijn om echte creativiteit te vertonen. De meningen hierover lopen sterk uiteen... ...en er is veel debat over de mate waarin AI in staat zal zijn om creatief te zijn... ...in dezelfde zin als mensen. Sommige mensen geloven dat AI op een gegeven moment inderdaad in staat zal zijn... ...om echte creativiteit te vertonen... ...terwijl anderen van mening zijn dat creativiteit een unieke eigenschap is van de menselijke geest... ...en dat AI nooit in staat zal zijn om dit te bereiken. Wat betreft mijn persoonlijke mening... Denk ik dat AI weliswaar in staat zal zijn om bepaalde vormen van creativiteit te vertonen, maar dat er altijd bepaalde aspecten van creativiteit zullen blijven die specifiek menselijk zijn en niet door AI kunnen worden gerepliceerd. Kan AI ooit bewustzijn vormen en zal er een moment van singulariteit optreden? Er is geen eenduidig antwoord op de vraag of AI ooit bewustzijn zal kunnen vormen. Net als bij de vraag of AI in staat zal zijn om echte creativiteit te vertonen... ...is er veel debat over de mate waarin AI in staat zal zijn om bewustzijn te ontwikkelen. Sommige mensen geloven dat AI op een gegeven moment wel degelijk bewustzijn zal ontwikkelen... ...terwijl anderen van mening zijn dat bewustzijn een unieke eigenschap is van de menselijke geest... ...en dat AI dit nooit zal kunnen bereiken. Wat betreft het concept van singulariteit... Dat verwijst naar het idee dat er een moment zal zijn waarop AI zo geavanceerd zal zijn dat het de menselijke geest zal overtreffen, is dit ook een zeer omstreden onderwerp. Sommige mensen geloven dat singulariteit wel degelijk zal plaatsvinden, terwijl anderen van mening zijn dat dit onwaarschijnlijk is. Op dit moment is het echter moeilijk om te voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren en het is belangrijk om te blijven nadenken over de potentiële gevolgen van de toenemende ontwikkeling van AI dus we hoeven ons geen zorgen te maken over Terminator-achtige scenario's in de toekomst. Ik denk niet dat we ons op dit moment zorgen hoeven te maken over Terminator-achtige scenario's in de toekomst. Hoewel AI inderdaad steeds geavanceerder wordt, zijn er op dit moment nog vele beperkingen aan wat AI kan doen en hoe ver het kan gaan. Bovendien zijn er ook verschillende maatregelen en richtlijnen die zijn ontwikkeld om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld en gebruikt en om te voorkomen dat AI wordt ingezet voor kwaadaardige doeleinden. Dat gezegd hebbende is het wel belangrijk om te blijven nadenken over de mogelijke gevolgen van de ontwikkeling van AI en om ervoor te zorgen dat de AI op een verantwoorde manier blijven ontwikkelen en gebruiken. Dat is fijn om te horen. Dank je voor dit verhelderend gesprek. Graag gedaan. Ik ben blij dat ik je heb kunnen helpen. Als je nog verdere vragen hebt, aarzel dan niet om me opnieuw te benaderen.